De provincie wil met de bouw van Flevolkust de regionale economie versterken en meer werkgelegenheid realiseren. Door de ideale ligging aan het IJsselmeer en vlakbij een groot agrarisch productiegebied, biedt Flevolkust daarvoor volop kansen. De realisatie van Flevolkust zorgt voor een verschuiving van het transport van de weg naar het water. Daarmee draagt de nieuwe haven bij aan een duurzame toekomst.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 Een deel van het transport dat nu over de weg gaat, zal straks over water gaan. Daarmee draagt Flevokust bij aan een betere bereikbaarheid, minder files en een betere luchtkwaliteit... ...doordat transport over water minder CO2, fijnstof en stikstofdioxide uitstoot dan wegtransport. Flevokust draagt bij aan een economisch sterker en beter bereikbaar Flevoland.